Applausjes, Goed zo, Joyce! Hey, Blackjack! Die zak is helemaal leeg. Hey, Annabel. Kijk eens, Annabel. Oeh! Je wil gelijk van de nieuwe zak eten. Ik die auto daar halen, weghalen. Hey, Joyce! Oh, Joyce! Hey, Blackjack! Goed zo, ponies!